Congruentie is dat woorden die bij elkaar horen zich aanpassen. Waaraan? Aan elkaar natuurlijk. Laten we kijken hoe dat in het Nederlands werkt. In het Nederlands past bijvoorbeeld een lidwoord zich aan aan het zelfstandig naamwoord dat erbij staat. Dat is de reden waarom de huis en het man... ...indianentaal zijn, dus geen goed Nederlands. In het Nederlands moet je namelijk op het geslacht letten van het zelfstandig naamwoord. Het huis is onzijdig en in het Nederlands is het lidwoord dat bij het onzijdig hoort altijd het. Dus je krijgt het huis. En bij het man is ook niet goed op het geslacht gelet, het man. Kan niet. Het moet natuurlijk mannelijk zijn, een man. En het lidwoord bij mannelijk is altijd de. Dus wat krijg je dan? De man. In het Nederlands zien we hier dus een voorbeeldje van congruentie waar je moet letten op het geslacht. Nu gaan we naar het Latijn toe. En dan is er ietsje meer aan de hand, maar het lijkt er heel erg goed. In het Latijn past een bijvoeglijk naamwoord, dus geen lidwoord. Het Latijn heeft geen lidwoord. Um, past zich aan aan het zelfstandig naamwoord. Um, en er, zijn dan niet, er is dan niet maar één ding waar je op moet letten. Nee, er zijn er drie. Um, namelijk naamval, getal en geslacht. Daar komt hij aan, drie. Um, een voorbeeldje. Blije slavinnen wil ik zeggen. Ik wil in het Latijn blije slavinnen zeggen. En ik zeg servi laitus in mijn allerbeste Latijn. En dan lachen ze me allemaal uit. Um, nou, ik wil niet mijn hele leven lang uitgelachen blijven worden. Dus wat ga ik doen? Ik ga proberen mijzelf te verbeteren. Um, waar moet ik in het Latijn allemaal op letten, naamval, getal en geslacht? Nou, gaan we even kijken welke naamval, getal en geslacht heeft Servai. Uh, vrouwelijk, meervoud, nominativus. Uh, als je dan niet meer weet welke uitgang i ook alweer is, dan kun je even snel spieken op pagina 65 van je boek. Um, Nou moeten we de goede vorm van lajtoes erbij zoeken en de goede vorm van lajtoes, vrouwelijk meervoud nominatief is, altijd laitai. Als je dat niet meer weet, dan mag je ook even spieken op pagina 66 van je boek. Hmm. Dus wat krijgen we als we deze twee uh, dikke bij elkaar optellen? Um, dan krijgen we Servai Laitai 1 en 1 is 2. Als je de goede vorm, van, als je de vorm bepaald hebt van het zelfstandig naamwoord, kun je daar de goede vorm van het bijvoeglijk naamwoord bij zoeken. En dan 1 en 1 is 2 Servai Laitai blije slavinnen. Ook ik ben weer blij, want ik heb het goed gedaan. Uh, Oké. Okay. Volgende voorbeeld. Uh, tot nu toe rijmden de woorden... Servai, laitai. Maar uh, ik wil nou iets anders gaan zeggen. En daar gaat wat anders gebeuren. Ik wil de blije mensen zeggen. Ik zeg... homines uh, oh, is lightous. Ja, laitus is blij. Um, maar weer... Denkt iedereen dat ik een Indiaan ben en geen Romein. Um, ik ga er niet bij zitten. Ik wil weten wat het echt moet zijn. Dus ik maak ervan. Ik mm, ga nadenken. Mm, Hominees, welke naamvol getal en geslacht is dat? Mm, ik weet die vorm nog wel. ES, dat is een mannelijke meervoud. Uh, zijn mensen, zijn mannen. Uh, nominativus of accusativus? Nominatiefs of accusatiefus. Oké, okay, dan moet ik dus twee keer, twee keer iets bedenken, want het kan hier twee dingen zijn, hominees. Uh, de eerste uh, is uh, dat we de mannelijke, meervoudige nominatiefes-vorm van laitus erbij zoeken. En dat is altijd 'lighty'. lekker makkelijk. Dus de eerste methode, kunnen we alvast even doen, uh, is uh, hominees, lighty'. Nou, er beginnen al wat Romeinen te klappen als ik dat gezegd heb. Maar uh, het wordt natuurlijk helemaal fantastisch als ik ook laat zien dat ik de tweede kan. En uh, de mannelijke meervoudige vorm, die altijd van laitos is, dat is uh, laitos. Dus uh, ik uh, zeg tegen die Romeinen uh, ook nog eens een keertje, homines uh, oh, laitos. En uh, ik krijg een uh, staande ovatie van die mensen. Wat fantastisch. Mm, tot zover de voorbeelden. Ik zom er nog één keer op. Wat heb je nodig om te kunnen congrueren? Eén. Uh, je moet alle rijtjes met alle vormen in je hoofd hebben... Twee, je moet telkens de naamval, getal en geslacht van het zelfstandig naamwoord bepalen. En dan de goede vorm van het bijvoeglijk naamwoord met dezelfde naamval, getal en geslacht erbij zoeken. En daarbij moet je er nog aan denken dat die per se hoeft te rijmen. Bij Servai Bonai deed je dat wel, maar bij homines, Lighty of homines, Laitos deed je dat niet. Voor iedereen goed opgelet heeft, uh, die weet nou dat het onderste zinnetje correct is. Tot de volgende keer, maar weer.